Het wissen van je browserdata binnen Google Chrome gaat heel eenvoudig door rechtsbovenin op de drie puntjes te klikken, gevolgd door op geschiedenis te klikken en daarna opnieuw op geschiedenis te klikken. Je hebt nu links de optie om je browsergegevens te wissen. Selecteer de periode Alles, schakel de optie Browsegeschiedenis uit, dit is niet per definitie nodig als je bijvoorbeeld problemen hebt met je website, schakel de optie Cookies en andere sitegegevens in, en afbeeldingen bestanden ook. Klik nu op Gegevens wissen. Het wissen van je browserdata binnen Google Chrome is nu voltooid.